Hallo allemaal, terug uit Pyeongchang alweer enkele weken. Trots op alle prestaties die jullie daar geleverd hebben. Met Team NL zijn we verantwoordelijk voor een optimaal prestatieklimaat in het Olympisch dorp. Zowel in de bergen als bij het ijs. Jouw feedback is essentieel om dat steeds naar een beter niveau te brengen. In Sochi hadden we voor het eerst een eigen gym in het Olympisch dorp, en de Team NL Lounge. Er zijn twee manieren waarop we jullie feedback vragen. Eentje is de online vragenlijst, die is anoniem. En de tweede zijn focusgroepen. Bij deze doe ik echt een oproep aan jullie om de online vragenlijst in te vullen. En aan te geven aan je contactpersoon bij de bond of je aan de focusgroepen mee wil doen. Het is heel belangrijk voor ons om elke keer weer naar een beter niveau te komen tijdens de Olympische en Paralympische Spelen. Voor de spelen tekenen jullie allemaal een overeenkomst. Daar staat ook in dat het geven van feedback een heel belangrijk onderdeel is voor ons. Ik roep jullie echt op om de online vragen... Knippen Ik roep jullie dan echt op om de online vragenlijst in te dienen. Ook als je echt heel tevreden was, is het voor ons van belang om dat te horen. Meer informatie, vinden jullie in de email die... Meer informatie vinden jullie in de e-mail die je eerder hebt ontvangen. Doe mee, dankjewel.